Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door koetlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf. Goedemorgen, allemaal en welkom op het landgoed van Duinro. Een dagje Duinero daar kik je van op. Een park waar natuur ja, centraal staat, heel veel bomen, want we zitten namelijk midden in de duinen. Een prachtig park met heel veel waterattracties ook. Ik kan nog heel veel aan vertellen, we gaan gewoon naar binnen en ik laat jullie van alles zien hier in Duinro. Duinruil kent een hele lange geschiedenis. In 1898 werd het park voor het eerst geopend, maar was toen niet meer dan een theehuisje en een speeltuin uh, ja, rondom het theehuisje. Een klassiek verhaal voor een preppark, vele prepparken zijn zo ontstaan. Echter is het natuurlijk wel bijzonder dat uh, dit nog steeds een familiebedrijf is, uh, dat het van adel is, hè. vandaar ook het landgoed. En dat ze het landgoed gedeeld hebben met de omgeving, uiteraard tegen betaling. En zodoende een attractiepark ja, ontstaan is. In de jaren daarna ging het wat sneller met het park qua attracties. In 1990 werd bijvoorbeeld de Aquashoot gebouwd, geopend he, door Van Echtom die vooraan in het park staat. En twee jaar later in 1992 de Splash. In 1996 kwam de waterspin en zo gaat het een beetje door tot aan nu. He. We kennen het allemaal, de Wild Winds, Dragonfly, Falcon, etc. Etcetera, etcetera. Het park doet heel veel voor behoud van de natuur. Uh, ja, op het landgoed Daar zijn ze heel zuinig op, er worden zo min mogelijk bomen gekapt en dat soort zaken. Het is gewoon echt een heel mooi parkje en toch net een tikkeltje anders dan alle andere parken in Nederland. We gaan gewoon eens beginnen met het Duinraam. Ons speelterrein voor vandaag mensen. De eerste attractie voor vandaag jongens wordt de aqua aquashuit. Het is een behoorlijke steile glijbaan zoals je ziet waar je met twee handen moet vasthouden. En dat gaan we maar doen, want zonder handen mag dus niet. Dus we stappen gewoon zo op en ik vertel beneden wat voor die hier geweest is. Niet te In een andere parken zien we al zijn lift hier naar boven. Als we op een lift naar boven worden geduwd. Daar hebben ze hier dan niet voor gekozen, Het is gewoon een, ja, een beetje met water en de stroom is naar voren. Dit is een geile glijbaantje, er zit ook een speedtrap op, daar kun je dus meten hoe snel je gaat. Ik ging 40 km per uur, dus de maximale snelheid bereik je hier onderaan de baan. Het best nat, kontjes uh, vrij nat, maar uh, leuk ding om te doen. Maar ik ga zien wat je de snelheid, 97 km per uur, want het is uh, dat mannetje. De verkeerstuin. Rick's Fun Factory Rick's Fun Factory is een uh, kids playhouse zoals je er bij McDonald's vaak in ziet een andere pretparken en uh, daar kunnen kinderen uren in van maken Ik laat ze heel even erbij doorheen spelen want uh, we gaan vaak door met de echte attracties zullen we maar zeggen En de boeren attracties worden de Bumper mensen Hoi hoe jij nu rijden? Prima? Ja. Goed zo. Goeiedag allemaal, welkom op de Fox van het park. Dat is de autoscooter en die gaat niet zo heel erg snel. Dus voor kinderen, ideaal. Onze weg, piraat. Het is verder bijzonder bijzondere omdat je helemaal onder de zit, maar maakt het wel mooi. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Oh, van z'n baan. Ik ben mama. Jij bent mama. Ja, die rijdt ook zo dwaas. Hij zegt, ik ben mama. Ja, die rijdt ook zo dwaas. Ja. Oh, wacht even. We bossen nog een paar keer en dan gaan we door in het park, mensen. Leuk aan Darao vind ik dat ze Richt de Kikker hebben. mascotten mascotte van het park. Helemaal fan van. Maar dat zie je dus echt overal toe in het park, de kikker. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Het is gewoon, uh, ja, echt een mascotte van dat park. Meerdere parken hebben wel mascottes, maar die zien niet echt overal terug. En dit is echt helemaal rondom Lekker de Kikker. De meest vage attractie van Helduinrol. Ik heb ze nergens anders ooit nog eens een keer gezien. Hele gare wagentjes. Terwijl ik door dat potje split een hekbij paard in twee. Je ziet nu hier mijn hoofdpaard. De achterkant heb yeah. ik bewaard. Ik naai hem straks weer aan elkaar. Wonderland is dus een soort sprookjesbos met een paar sprookjes en andere dingen. Nou, geinig. We gaan eens even rondlopen. Wauw! Dames en heren, jongens en meisjes. Over enkele minuten start in het theater op Wonderland de Play-Quack-show. Dit is wel geinig in Wonderland. Kijk. Ik ga op de knop drukken en dan gaat het water heel erg hoog. Maar als je daar lopen je je verwachten niet word je zijknapt. Dan is het altijd zo al in de gaten, jammer. Ik ga nog mijn eigen kind. Zodat ik leuk met kan kijken. In het net. hoog in de doek. De kindjes komen gewoon van de mensen en niet van de oliva. Je hebt kindjes die lachen en kindjes die huilen. Maar daar kan ik toch niks van doen? Kindjes die lachen zijn gelukkig. Kindjes die huilen willen doen. Nou, dat heb je nou geleerd? Dat kindjes niet met de oliva komen. Hè? Zou ik je uitleggen hoe hij dan precies staat? We ja, hebben iets jonger. Ja. Play Quack -show. wat leuk! Ja. Dames en heren, jongens en wijsjes. Hier is hij dan. Geef hem een hartelijk applaus. Sorry, dat zei ik toch? Nee, nee, je zei Benny Bever. Snap je? Benny, ben wel een Bever. Ik maak maar een grapje hoor. Ja, ja. Nou, laat het grapjes maken maar aan mij over, Benny. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. een nadik jet van Hegen, prachtig spul, maar we gaan het niet doen vandaag. Lekker wat foto's zien. Jelly, het ontstaan van Rick de Kikker. Misschien vinden jullie het wel heel normaal, hè? Nou, nu zijn we alweer een beetje aangekomen waar we nu zijn. Hoe het Rick in de toekomst zal gaan? Ik ben slim, maar dat weet ik natuurlijk niet. Rick de Kikker zal duim dan veel tegenkomen. Nu weet jullie we iets over zijn achtergrond en zijn nu bijna net zo bij Hier woont uh, Rink de kikker. Maar volgens mij is hij niet thuis. Nee. Deze kan eens kijken. En ook hier zie je hem niet, Wel je zie je al samen. Maar hij is niet thuis. We zullen later in het park wat tegenkomen. Het tronnetje is grappig. Ik kan de knoppen drukken. Dan komt er weer een uh, water omhoog. Maar dan moet ik even iemand met een bootje erheen varen. Doel in zicht 4. Wat is die man toch vreemd te lekker. De krakers Show. In het water, poedelen, poedelen, poedelen, lekker in het water, poedelen, poedelen, poedelen, lekker in het water, poedelen, poedelen, poedelen, lekker in het water, kikken. We er wonen wel met je fietsen, en die gaan rondom Hondenland, zoals je hier kunt zien. Maar we gaan door met de grotere attracties in het park. En hier we allemaal mee begonnen mensen, met deze speeltuin en daarachter het theehuisje. Het schaduwhuis. Wordt de volgende. Oké, okay, huis van de schaduw. Dat is eigenlijk heel simpel. Gaan we maar Dat is de muur. Je ziet al een beetje. Je neemt de positie aan. Er wordt een foto gemaakt. Ga maar weg eens. Kijk eens. En muur dus de... heb je je schaduw staan. Grappig hè? Volg lijken en een Wat Oh, je bent zo'n extreme Ja, Zo cool, ik volg, wel. ik volg u. Dat was leuk. Jeeeee! Tess, even volgt me. Wat een atleet is die jongen toch ook, hè? Wat doe je met je geworden Dames op het Kikkerrad. Dit is het reuzenradje van het park en die is niet zo heel erg hoog. Dat klopt, want ze mogen niet boven de boomgrens uitbouwen. Daarom mag maar, zeg maar tot de hoogste boom boven ze bouwen en niet hoger dan dat, want anders heb je ze, zeg maar, horizonvervuiling, hoe ze dat noemen. Dus vandaar. Je kunt er heel mooi wassen naar zien, de kerk en zo, dus daar gaan we nu van genieten. de foto ja ja hoe langer mag jij een kruppeltje ja heel goed maar ze was wel heel lang geleden als ik maar ja nog steeds jij kent je net een holle bolle gijs, hè ja of hier naar nou een park staat in één keer papier hier Ik vraag wat dit voor gebouw is. Nou, dit is de oude bedflyer, dames en heren. Hier startte hij vroeger en dan ging hij zo naar boven, de duin op, maakte hij daar een parcours en kwam hij zo weer naar beneden. Ja, hij is dus helaas mislukt en weer afgebroken. Een soortgelijke baan vind je nog in de plopsa de pannen, de vleermas. Dat is dezelfde achtbaan als deze. Ja, dit is er nog van over. Ja, het daar een zonnetje, hè? Dat schoven dadelijk uit. Heel even blijven zitten. Is goed. Jongens, welkom op de wereldvlucht. Normaal besteken we niet zo heel veel aandacht aan die wereldvluchtsjes, maar deze is toch best bijzonder. Waarom? Waarom? Fonteintjes die liggen precies onder de wereldvlucht en die gaan nu omhoog. Voilà. Maar je wordt net niet. We spuiten net onder je voeten allemaal, nu word ik wel nat. Ik heb iets te lange beentjes. Je ziet er niet veel in een andere parken, het enige die het nog heeft is Bobbyland, maar die heeft een halve cirkel, dit is een complete cirkel. Ik vind het zit wel leuk bedacht. Ik waai nog even uit en we zien elkaar bij de volgende attractie jongens. Voor de volgende gaan we de duin in, de rodebanen jongens. De hele baan is geautomatiseerd, dat is een klepje om je tegen te houden. Dan kan je niet doorrodelen. Dus dan moet je echt afstand bewaren van elkaar. Ziek voor het eerst op een rodebaan. Sowieso is deze baan wel verder geautomatiseerd. Het enige wat ik toch niet begrijp is dat hij niet met regen kan rijden. Want je kan al in blokjes eronder doen en normaal kan je daarmee rodelen. Tenminste, veel rode banen hebben dat, maar deze hebben dat nog niet. Dus daarom misschien nog een tip. Yo, het licht is op groen en dan gaan we jongens naar de lifthill. Heel reuze spannend wordt dit, Eén bochtje en dan gaan we naar boven. Ik heb in de oude review ook verteld, maar we vertel hem gewoon nog een keertje voor mensen. Vroeger had je die liftheel dus niet, hè? die ketting waar je nu aan ligt. En nu moet je automatisch naar boven slepen, dat was vroeger allemaal niet. Vroeger moest je dus naar boven lopen. En een sleetje moest je aan de hand meetrekken via een touwtje over die baan. Dan liep je zeg maar hier over de duinen heen. Nou, dat was echt ontzettend zwaar. Leuk was, ik was natuurlijk klein. Toen mocht je nog met uh, ja, vader en kind over de baan heen. Mag tegenwoordig ook niet meer, maar vroeger wel. Maar, haha, mijn vader had die uh, rollen vast, dus ik ging er al zitten en die kon een hele end naar boven slepen en met mij erop. Nou, dat deden maar één keer op zijn dag die rodebaan. Dat is echt. Uh, ja, gelukkig is het allemaal de tijd verbeterd, die baan is ook ja, flink opgeknapt. Technisch gezien, dat is een van de interessantere banen die er zijn, eerlijk is eerlijk. Wat ik alleen dus niet begrijp, is wat ik net ook zei, hij ja, rijdt dus niet met de regen. Dat zou toch wel een voordeel zijn als dat ook nog eens kon, dat hij met de regen kon rijden. Kan wel aluminium blokjes onder de remmen. Dan kun je, ja, op de ijzer ijzer kun je remmen, maar ik denk dat ze dat niet doen vanwege de slijtage van de baan. Want die baan die slijt dan ja, veel meer. En ja, al, ja, ik weet niet, kijk ja, kijken toch ook een beetje naar de kosten. En je hebt zoveel attracties, je moet ook een beetje te kleintjes letten. Ik word achtervolgd, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat ik sneller ben. De eerste is zijn twee flauwe bochtjes, links, rechts. Dan krijgen we een bochtje naar rechts, gaan we de brug over en dan hoor je hem gaan als een trein. Kuduk, kuduk, kuduk, kuduk. Dat betekent dat als we sneller, in, sneller gaan. Hier gaan we een hele lange linkse doordraaien Maar dat ook echt heel erg lang mensen Hier gaan we vol berg Dus hier gaan we sneller Hier gaan we vrijwel gewoon recht de tuin af gaan de naar beneden, maar remmen hoeven hier nog steeds niet. Alleen een beetje mee in de bochten, anders ga je nog verkeerd. Wij scherpen ook in de rechts. En dan zijn we al aan het einde. Zit iemand de hele tijd tegen me te drukken wat een fluweel pannetje staat heeft? We zijn aan het einde, we gaan voor het laatst remmen. Oh! Uh, dat was het niet remmen mensen. Nou jongens, welkom op de andere rodebaan. Deze rodebaan ligt naast de andere rodebaan dus. Hij is netjes anders qua parcours. Twee, drie bochten verschil. In grove lijnen is hier gewoon hetzelfde. Voor de meeste mensen die dit zullen doen zeggen, Joh, het zijn dezelfde banen. Maar ja, de echte kenners zullen zeggen hier naar een bochtje. Dus uh, gaan we gaan weer helemaal naar boven en dan gaan we ze even wachten, want het duurt even voordat we naar boven zijn. En als we boven zijn, dan meld ik me wel weer mensen. Remmen is geen mogelijkheid. Ja, het is wel een mogelijkheid, maar totaal niet nodig op deze baan. We gaan vol naar beneden. Hartstikke idee! De eerste bocht is naar rechts, lange doordraaier. En nu gaan we een stukje naar beneden, want hier wordt ja, de afdaling gewoon scherper naar beneden. Steiler en steiler, het dus gaat sneller en sneller. Dit is het leukste deel van de baan. Meehangen in de bokkies, jongens zeg ernaast. Het is een verhaal, wel eens een keer gehad dat mensen ernaast lagen. Je zit te drukken hier Hou je toch eens een beetje in, jongeman. Houd afstand. <lacht> Oké, okay. gaan we de laatste bocht door. Het is een korte baan, maar een leuke baan met veel bochten. Het laatste moment remmen. Nog een ouderwetse klassieke carousel. Ja, daar gaan we ook eens voor. in. Dat is het TikiBot, en die gaan we apart reviewen. Die kun je vinden op mijn kanaal, gewoon review TikiBot invoeren op de YouTube en dan vind je hem vanzelf. De kikkerachbaan is een klassieker van het park en hij is gebouwd in 1985 door Siriër Het is een Tivoli Large, oftewel een dubbele 8. En die is 360 meter lang. Hij is 8 meter hoog, de maximale snelheid bedraagt. 36 kilometer puur. En vele parken hebben zo'n baan later in hun park gebouwd. Ze zijn onmiddellijk ook weer een paar verwijderd. Maar Duinrol heeft hem nog in volle glorie staan. En is echt een hele leuke achtbaan. Goedemiddag allemaal. En welkom op de Kikker achtbaan. De oudste achtbaan van het parken. We gaan naar boven en dan gaan we daarna weer naar beneden. Is nog een achtbaan. die voor de omwonenden wat hij niet meer zoveel herrie maakt. Maar het gillen van de mensen dat doe je toch niks aan, dat blijft toch. Goedemiddag allemaal en welkom op de Wild Things. Deze attractie heb ik natuurlijk al met de opening uitgebreid gereviewd. Die kun je vinden op mijn kanaal. Dus ik zou het in deze review vandaag al zelf een beetje kort houden. Want ja, goed, daarin wordt alles uitgelegd. Het belangrijkste is dat je de vleugels van links naar rechts duwt. Hè? Dus de ene vleugel naar beneden, de andere vleugel naar boven. En gaat schommelen. En daarmee kan je loopings maken. En voor de rest kun je zo vaak over de compassion. Een schitterende attractie dit hoor, dames en heren. Ik zou nog even wat beelden laten zien van de Wild Things hier en daar wel. We gaan weer landen, Op bij de volgende attractie. We gaan naar beneden gaan, nu! De volgende attractie wordt de waterspin, dames en heren. Goeiemiddag allemaal en welkom op de waterspin. Dat is de topspin van het park en we gaan naar boven. We gaan eens kijken wat dat dingetje nog kan. Het is al een oud beestje, maar daarom niet minder leuk. Die heeft heel veel Totspinis gebouwd en deze ja, staat al 20 jaar zo'n zo in het park. En vroeger had je de turfkicker en de normale kikker die hebben ze we helaas weggehaald en draaien nou de verschillende programma's door elkaar heen. Nou, we gaan even over de kop heen en zeggen we lekker hoor goed zo. Ik zit er remmen los en rollen met dat ding jongens. Oké, vol de remmen erop en we zijn weer veilig geland voor de volgende richting volgende ronde, we naar de volgende door. De volgende jongens, de Dragonfly. De Dragonfly is een Gerslauwer familieachtbaan en is gebouwd in 2012. De lengte van de baan is 361 meter lang, de hoogte is 15 meter en de maximale snelheid op deze baan is niet bekend. allemaal op de Dragonfly jongens. Ja, dat is een Gerslauwer achtbaantje. Ja, Daarnaast veel meer Gerslauwer. Wel iets is van Gerslauwer. van Gerslauwer. Ook dit achtbaantje. Een leuke familie-achtbaan met veel bochten, eigenlijk geen rechtstuk. Je zou je nog verbazen wat dit ding kan. En rechtstuk zal het zijn. Echt heel erg soepel gaat hij door de bocht heen. Heerlijk waantje te doen jongens. Ah de laatste helix. De laatste maal. van wat harder, maar voor een ja, die vind ik echt een familieachtbaan. Dat is echt gewoon leuk voor de hele familie. This flash is een waterbaan die over de zinnetjes twee en een half gebouwd is door de shoot to super super. Dat betekent dat met zijn allen in een grote boot zit. De topsnelheid van de baan is 35 km. De baan, een de baan, een de baan een de de is de De baan is de van 15 We zijn afhouding. Welkom allemaal aan boord op de Splash hier in mensen. Vandaag zijn we niet alleen, we zijn wat uh, ja, andere mensen tegengekomen. Goedendag. Goedemorgen. Hey. Goedemiddag, Elsvak. Hallo. Hallo. En uh, die hadden zin om nat te worden vandaag. Dus we zijn in een bootje gestapt. En je hebt twee soorten boten op dit uh, wildwaterbaantje. Eentje is gesloten, met een dakje erboven, en deze is open. Dus als je in de open stapt, wie ziet deed dat nou weer was, zonnetje schijnt wel, maar het water blijft natuurlijk koud. We gaan dus helemaal naar boven, dan maak je even al naar beneden dan maak een spres en dat is eigenlijk veel hele uit. staat op zich er heel veel Maar alleen die spres is wel gigantisch hoor, die is echt zeiknat. Het is geen normale lokloem in een pretpark waar je normaal tegenkomt. Voor staan, hè? Jij gaat er zometeen voor staan. Oké, okay, deal. Dat is Kevin van Caprides, die gaat er dadelijk voor staan. Deal, deal. Ik ga het filmen. Die wilde al een paar abonnees extra hebben, dus ik vind wel dat je hem mag abonneren als hij voor het raampje gaat staan. Is die jongen ook weer blij? Ik we nou weer even een paar minuten lachen. Of vind ik de tijd nog een gekke werk van mezelf? Oh, zonder, zonder, zonder. Je, je hebt nog een ding, hè? Dat kun je dus omdoen, zoals hij hier. Dat heeft hij mooi gedaan. Dan kun je capuchon opdoen. Ja, maar dat, doe maar dat doen we niet. Ja, maar dat willen we niet. Dan oh, zou ik het gewoon, zou ik gewoon op het laatste moment wel doen. Nou, we maken het één bochie. En dan gaan we dus vol naar beneden, het water in. 1, 2, <lacht> ja, het is echt een zeiknatte baan mensen, ik snap niet zo beneden staan! Maar gelukkig valt het voor mij nog wel mee, zoals je ziet. Ja. Ja. Het <lacht> geen ja, Tussen de druppels door ging ik naar beneden. Ik ben zeiknat, dat zeil Kijk nee, Ik wist nog wat in mijn nek. <lacht> niet normaal die splashje, alleen doen we echt schitterend weer jongens. Het is toch ook altijd een attractie hè? voor het raam staan. Er komt daar dus een bootje naar beneden, die maakt die splash. En dit wordt dadelijk zeiken en zeiken nat. Deze heren die gaan het demonstreren. nou Ja, de Kevin is al zeiknat. Oh, nee. dus, uh, ja, dit is de rap, wel je zonnebril opzetten, Ik wil ja, je moet wel Je wil ja, je, je bril zetten. Ja, ze ik ga uh, veilig achter het glas staan. Normaal staat de vrouw achter het raam, nu sta ik achter het raam. Oh, oh, oh, oh. Ja. Boot. Heren, lachen! Oh, zo! zo. wat the fuck? En, heb ik één vraag. <laughs> heb je al spijt? Nee hoor. Nee? Ja, Kijk, dit is het groot. Gadredo. Ja, ik ga gewoon nog een keer. Ga oh, je gewoon nog een keer? Oh, ik, nog een keer. ik ben nat ja, ga niet nat genoeg. Ik ben niet nat genoeg. Hij is gek. Alles voor de kijkcijfers, ja, ja. alles voor de abonnementjes. Dank. Daar komt wederom een bootje, het water is weer daar, daar komt de splash. En daar zijn ze zeiken, en zeiknat. Je moet er maar zin in hebben. Je moet er maar willen. En hun willen het. Wat die cabin kan mensen, dat kan ik ook. Ik blijf gewoon hier staan. Falcon is een Gerslauer 8-baan en hij is gebouwd in 2009. De baan is 361 meter lang, toevallig net zo lang als de Dragonfly. De hoogte is 22 meter. Hij kent drie inversies, te weten een loop, een cutback en een hardline roll. De maximale snelheid bedraagt 70 km per uur op deze baan. En het is gewoon een geweldig kort baantje. We gaan gewoon eens instappen mensen. Goedemiddag allemaal en welkom op de Falcon. Dit is de topattractie van het park en het is een achtbaan die verticaal omhoog gaat. Dat is vrij bijzonder. Een soortgelijke achtbaan staat in Bobbialand. Die is één tandje groter dan deze. En lijkt me op gewoon dat je af valt hè. Oké okay, jongens, daar gaan we. Vol naar onder! Oh wat een heerlijke looping, wat rond Disney. distinct! we gaan naar de kutback door! Alve looping ongeveer is dat! De in En helix, dat is de van deze achtbaan en dan knallen we de remmen in en dat hier heet de Falcon in Tuinruil. Heerlijk baantje. Zo we gaan we weer richting uitgang mensen. Och kijk nou, richte kikker. Kicker. Kunnen jullie dat nog herinneren? De Aquaswing, speeltuin splash. Het is leuk, ze hebben van alle attracties een plaatje in de uitgang gehangen. Zodat je dus nog even terug kan denken. Aan de mooie momenten hier op het landgoed van Daan Rauw. Vind ik origineel bedacht zo. Maar nu is het einde toch echt daar jongens. We gaan naar buiten. Ja jongens, dat was Daan voor vandaag. Ik moet zeggen, een heel mooi park. Met name die Wild Wings, die nieuwste attractie. Super ding, hoor. Echt, daar kan je heel vaak over de kop mee draaien. Ik, ja, ik hou van dat soort attracties. Ja, verder die balkon is leuk. Tikkiebal is ook leuk. Kun je een andere review bij mij op het kanaal eh, bekijken. Wil je gewoon een tikybad review invoeren en voeren, dan kom je vanzelf zelf bij mij uit. En uh, ja, splash is leuk, ja alles is eigenlijk heel leuk. Dus mocht je eens een keertje hier in Den Haag in de buurt zijn uh, in de Randstad, dus uh, ja, daar een prachtig park om te bezoeken, zeker ook als je van natuur houdt. Wij gaan in ieder geval door naar het volgende petpark, zwembad, rodebaan en we spreken elkaar dan weer. Tot de volgende keer, jongens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Koetlife.nl Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.